En uh, je merkt ook al aan de vragen dat performance management, ik noem het wel eens een meerkoppig monster is. Hè? Het raakt aan beoordeling, het raakt aan inrichting, het raakt aan leiderschap, het raakt aan nog veel meer. En dat hebben wij ook uh, ondervonden toen wij uh, de challenge gingen doen vanuit het bedrijvennetwerk. Met tien professionals zijn we twee dagen lang in gesprek gegaan over performance management uh, van de toekomst. En uh, dat uh, leidt voor mij tot de introductie van Dagmar Beudeker, de lead van ...van de challenge, degene die uh, uh, nou, de informele leiding had van uh, die challenge. Tien uh, professionals die elkaar niet kennen zijn bij elkaar uh, geweest uh, uh, in opdracht van TNO. Um, waarbij ook uh, um, al gevoeld werd van hey, het bestaande werkt niet meer, maar wat, uh, wat dan wel? En uh, Dagmar neemt ons mee bij uh, de eerste ervaringen vanuit uh, uh, ons onderzoek... Um, en neemt ons dus ook mee in de strategie van TNO die zo specifiek is op de vraag welk performance management sluit daar dan uh, maximaal uh, op aan. En ik vind het altijd heel leuk Dagmar om erbij te zeggen dat jij ook dokter bent. Hè? Dus je bent ook gepromoveerd in HR. Dus ook voor vanmiddag uh, goed om te benadrukken dat er uh, veel onderzoek ook gedaan wordt uh, op ons uh, vakgebied. Mark, een hartelijk applaus voor Dagmar. Dankjewel Jacqueline voor de introductie. Ben ik te verstaan? Ja, ik hoor hem. Oké. Okay. Uh, merci voor de introductie. Ik ga jullie kort inderdaad meenemen in het uh, veranderproces waar wij bij TNO op dit moment inzitten. Uh, wij vinden dat ons huidig performance management systeem een update verdient. En wij zijn uh, aan de gang gegaan met in onderzoek zijn en dan zitten we middenin over wat de toekomst voor ons zou kunnen betekenen. Misschien eerst even uh, voordat ik TNO ga introduceren, misschien even goed om te vertellen hoe ik überhaupt bij dit onderwerp betrokken ben geraakt. Jacqueline zei het net al even, ik ben ook gepromoveerde onderzoeker en ooit bij TNO begonnen ook als onderzoeker. En uh, op een gegeven moment wilde ik wat anders doen en toen heb ik 3,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar de HR-organisatie. En vlak voor ik vertrok kreeg ik van een uh, oud collega, hij zit hier ook in de zaal, meneer Doornbos, kreeg ik een artikeltje toegestuurd van nou, als je nou toch naar HR gaat, doe hier dan ook meteen maar iets aan. En dat was een artikeltje van professor uh, Frederik Anseel en dat had inderdaad als zo'n titel Performance Management as we know it, dat werkt niet. Dat was uit PW De Gids en daar stond verder geen onderbouwing in. En ik was wel getriggerd daardoor, want ik dacht, ja, ik ga hier dus nu aan meewerken, ik ga dit beleid uitvoeren. En nou is er iemand die schrijft dat dit helemaal niet werkt, daar moet ik meer van weten. Dus ik heb die professor een mailtje gestuurd, ik zeg, ik heb dit artikel gelezen. Waarom vindt u dit eigenlijk? Nou, de dag erna had ik dertig wetenschappelijke artikelen en een, ja. uh, een soort TED-talk in mijn mailbox van, nou, hier. <laughs> uh, en daar ben ik gaandeweg eens in gaan neuzen en ik dacht, ja, hier is wel heel veel onderbouwing voor. Uh, zoals we dat momenteel doen bij TNO, werkt het misschien inderdaad niet optimaal. Um, mind you, ik was dus net nieuw bij HR, ik wist dit en op dat moment ging onze eigen HR-organisatie de performance methodiek uitbreiden. Wij gingen uh, aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid en daar kwam een speciale beoordeling voor in de plaats. Dus ik zat in een behoorlijk gekke squeeze. Je bent ergens net nieuw je hebt een hoop evidence dat het zoals we doen niet werkt. En daarnaast mag je meewerken aan het uitbreiden van de systematiek. Nou, dat is een langdurig proces geweest waarin we heel voorzichtig mensen met mensen zijn gaan praten. Niet alleen ik, maar ook collega's die natuurlijk ook in de buitenwereld hoorden van goh, misschien kan dit anders. Uh, we zijn Die uitbreiding zijn we ook gaan evalueren. Daar kwam ook uit dat het misschien niet bracht wat we graag wilden. En nu drieënhalf jaar verder zijn wij als organisatie volop in onderzoek. En staan we op het punt om pilots te starten om echte veranderingen uh, te gaan uittesten. Drieënhalf uh, jaar geleden was zo'n artikel was nog heel nieuw. Van het werkt niet. Toen was vooral de vraag, maar wat werkt dan wel? Als ik nu vandaag naar het landschap kijk van mensen die nadenken over performance management, dan zie ik het ene na het andere boek verschijnen. En in die boeken staan hele nuttige onderzoeken en ook hele nuttige lijstjes uh, van hoe het nieuwe eruit zou kunnen zien. Het gevaar daarbij, wat ik zie, en dat is ook meteen de tip en de take-home-message voor jullie allemaal, is dat je van het ene toolsetje naar het andere toolsetje toe gaat. Um, en mijn tip zou zijn: kijk eens, ga eens bij jezelf en bij je eigen organisatie na. wat zit er eigenlijk onder waarom we het huidige systeem hebben? Waarom is het zoals het is? Wat voor een aanname zit er daaronder? Want ik denk als je die vraag meeneemt, anders dan een nieuwe toolset te implementeren, wat echt nuttig kan zijn, begrijp me niet verkeerd, uh, is dat je dan een echte verandering gaat realiseren in het nadenken over hoe zien wij de mens nou en zitten, zetten we die mens nou daadwerkelijk centraal? take-home message, jullie kunnen gaan. <lacht> nee. um, even kort misschien om TNO te introduceren, want ik denk niet dat iedereen de organisatie kent. Het zijn uh, ongeveer 2800 uh, uh, research professionals. Um, nou, waar het, wer het werk bij ons uit bestaat, is innovatieve oplossingen verzinnen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de Nederlandse maatschappij. Ik heb hier even twee voorbeelden van technologie van TNO opgezet om een idee te geven. Heb ik ook een... Nou, in ieder geval de meest linker. De Dermatrax is een, uh, een slimme pleister, zo je wil. Er zit technologie van TNO in. En dat betekent dat pleisters bij wonden ervoor dan niet meer af uh, worden gehaald. Dus een verpleegkundige of een arts kan op de computer zien hoe het met de wond daaronder is. Dus dat betekent dat je pleisters niet af hoeft te trekken met alle ellende van dien. Uh, je ziet wat sneller op het moment dat er een ontsteking gaande is en je kunt meteen ingrijpen. Ander voorbeeld is de tropomi satelliet Dit is van het departement waar ik tegenwoordig werk. Het is een satelliet die momenteel om de aarde cirkelt en die de gassen in de atmosfeer heel gedetailleerd in beeld brengt. En zo weten we uh, waar de luchtkwaliteit slecht is en ook waar dat vandaan komt. Er zit ook technologie van TNO in. Uh, bij HR zeggen we wel eens, we hebben het geluk dat de mensen die bij TNO werken zijn ongelooflijk intrinsiek gemotiveerd om dit werk te doen. Gekscherend wordt wel eens gezegd: als we ze niet zouden betalen, zouden ze nog komen. En dan wordt er meteen ook groep. ook oh, kunnen we onderzoeken of dat werkt. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Misschien om jullie nog even mee te nemen: uh, onze strategieplannen voor de komende vier jaar. Um, Jacqueline noemde het net al even, we staan aan de voorkant van een vierde industriële revolutie en daar werkt TNO natuurlijk aan alle kanten aan mee, aan die disruptieve technologie. Maar dat betekent dat wij ook misschien als geen ander voorop moeten blijven lopen in die technologie en in die veranderingen. En wat hebben wij onszelf tot doel gesteld? In die snel veranderende wereld willen wij onze impact juist vergroten. We willen continu in ontwikkeling zijn als organisatie. We willen een organisatie en een cultuur zijn die marktgericht is en adaptief is. Nou, toen wij deze strategie zagen... Euh, toen dachten wij, misschien moeten wij eens kijken of ons performance management daar nog maximaal op aansluit. En dit is eigenlijk de reden geweest om in onderzoek te gaan en te zeggen, moet dit niet anders? Oké, okay. um, nou Misschien een, vo een vogelvlucht over hoe wij het hebben aangepakt. Ik denk, velen van jullie die in transitie zitten... We hebben een analyse gemaakt van de huidige situatie, hoe ziet het eruit, wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, we zijn op zoek gegaan naar hoe ziet ons nieuwe performance management er dan uit. Daar hebben we onder andere de challenge voor gebruikt, waar ik zo meteen iets nieuws over ga, of iets meer over ga vertellen. En dan die belangrijke hamvraag daaronderin: waarom is het wat het is? Wat heeft ons huidige systeem ons nou gebracht en wat zitten daar voor aannames onder? Waar staan we nu? Ik zei het net al even, uh, ik heb nog geen picture perfect plaatje uh, gemeten en wel van en zo werkt het. Wij zijn echt nog volop in die transitie en we zitten een beetje tussen het tweede deel en het derde deel in. We willen het anders maar hoe en we zijn actief aan het experimenteren met vernieuwing. Ik zie sommige mensen foto's maken, dit is misschien ook leuk om voor je eigen organisaties even te kijken van waar bevind ik me nu. Hoe ziet het huidige performance management bij TNO eruit? Nou, we hebben de strategische plannen, die heb ik zo net met jullie gedeeld. Afgeleid daarvan zijn het vaak afdelingsplannen. Uh, vanuit HR kijken we dan wat voor mensen hebben we daarvoor nodig om dat te realiseren. Daar maken we functieprofielen voor. Daarvan afgeleid hebben we vervolgens doelstellingen. Uh, die maak je met je manager en die spreek je een aantal keer per jaar spreek je die door. En in totaal is dit een jaarcyclus. Bij TNO werken we met ratings, A tot en met F waarin C daarvan een beetje los staat, dat gaat over je duurzame inzetbaarheid, A een directe exit is en een F dat de hele organisatie door jouw performance van zijn stoel is gevallen. Dat is ook duidelijk, hè? dat is ook heel duidelijk om op te kunnen beoordelen. Um, Oké, okay, om eens even met het eerste bolletje te starten, de analyse van de huidige situatie. Wij hebben een HR analytics team, zit ik zelf toevallig ook in, dus wij weten behoorlijk wat van de spreiding van onze beoordelingen, hoe er in verschillende afdelingen wordt beoordeeld. En het belangrijkste wat we daar eigenlijk in zien, ik zei net we hebben een A tot en met F systeem, wordt A tot en met F ook daadwerkelijk gebruikt? Amper. We hebben een hele grote categorie D, waarin de beoordeling gewoon, ja, doet prima. Doelstellingen conform plan, ontwikkeling conform plan. Ik denk dat het over de jaren heen zo'n 65 tot 70 procent van de organisatie is die gewoon een D krijgt. We hebben best wel een groep overperformers, rond de 20 of 25 procent in de hele organisatie. En dan een heel klein groepje F's, een heel klein groepje C's, een heel klein groepje B's, wat de disperformers zijn en vrijwel geen A. Dus we gebruiken maar een heel klein deel van onze performance systematiek. We hebben een enquête gehouden, onder andere om te zien of die, uh, uh, die toevoeging van die C, hoe dat werd ontvangen, uh, in 2016. En daaruit bleek dat ons systeem door de TNO-medewerkers wordt uh, gered met een heel magere voldoende 6,3. Maar waar de meeste informatie vandaan kwam, waren de open vragen. Uh, en daaruit bleek dat mensen het gesprek vaak een administratief moetje vonden, uh, niet inspirerend vonden, dat er inderdaad weinig aandacht was voor de sterke kanten van de mensen. Um, um, en dat ook de kostenbaten bij ons als een, uh, een probleem werd gezien, of een vraagstuk werd gezien. Wetenschappelijke artikelen, nou om de challenge voor te bereiden hebben we een hoop gelezen, uh, meerdere van ons, uh, wij hebben zelf een onderzoeksorganisatie waarin ook mensen met verstand van HR zitten, dus ook daar hebben we mensen geraadpleegd over wat is the state of the science, en dan zijn er natuurlijk de eigen ervaringen. Ik gaf recent een presentatie in een managementteam waar een uh, hooggeplaatste manager zei... ...ja, dit is toch wel de meest verschrikkelijke periode van het jaar. <laughs> we zijn allemaal blij als het weer voorbij is. Um, nou, dat geeft ook wel aan dat er iets uh, moest gebeuren. En dan onze analyse van waarom is het zo als het is. Bij TNO hebben we gebruikt van de Spiral Dynamics Theorie... Uh, dat is een theorie die eigenlijk zegt als organisaties, evolueer je door bepaalde fases heen. Uh, en afhankelijk van die fase zitten daar bepaalde aannames aan van hoe we denken over de mensen en hoe we denken over de buitenwereld. Uh, mijn conclusie, en goed dit onderzoek heb ik dus alleen zelf gedaan. Uh, wij zitten als TNO niet per se in een bepaalde fase, wij hebben deeltjes van van alles. Uh, onder andere van blauw links bovenin de organisatie als een hiërarchie. Uh, procedures en controles spelen best een rol bij TNO. Het uh, is heel erg hoe uitzicht dat in een soort meten is weten cultuur. Uh, nou, we zijn met z'n allen onderzoekers dus misschien is dat ook niet gek. Uh, die linker kolom, daar ga ik misschien even eerst op inzoomen, is echt van wat zitten daarvoor voor aannames onder. En rechts is meer van nou wat kom je nou tegen als je je performance management dan vervolgens wilt aanpassen. Dan het bolletje oranje, wij komen het meest overeen met een organisatie als een machine. Er uh, is veel aandacht voor resultaten, uh, voor concurrentie. Wie heeft bepaalde technologie als eerste ontwikkeld? Uh, groeien niet in de zin van dat we willen groeien, meer winst maken, maar we willen wel meer impact realiseren. Meer dan een ander en we willen dat sneller doen en we willen patenten uh, uh, aanvragen. Uh, er zit ook best wel wat groen in, de organisatie als familie. Als ik kijk hoe men op de werkvloer met elkaar omgaat, dan is dat best heel familiair. Consensus is belangrijk, ontwikkeling van mensen heeft wel degelijk een aandacht. Uh, en omdat wij veel doen voor het maatschappelijk doel, hebben wij ook wel echt een bolletje tiel. Het hoger bewustzijn, het hoger doel. Wat ik net al zei, mensen komen naar ons toe bijna zonder ervoor betaald te worden. Ze voelen zich enorm committed om die oplossingen te vinden voor de buitenwereld. Als dit het plaatje is van je organisatie daar links, heb ik geprobeerd om een vertaling te maken van nou, wat kom je nou tegen op het moment dat je performance management anders wilt gaan inrichten en wat meer volgens die mens centraal. Nou, vanuit die procedures en controle, ja, als je dingen een beetje gaat loslaten en misschien ook wel je ratings, dan valt er niet meer zoveel te analyseren. Dus als de tendens die je organisatie is meten is weten, en dat is ook iets wat onze board, onze RVB graag wil. Die willen graag af en toe eens de pijlstok erin steken. Nou ja, Dan moet je daar mee rekening mee houden op het moment dat je iets nieuws gaat ontwerpen. Daar kan dus weerstand op ontstaan. Vanuit oranje, uh, dat merken wij nu steeds. Uh, wij willen dus die pilots gaan starten. En dan vragen mensen steeds, oké, okay, wanneer kunnen we het resultaat verwachten? En wat is dat resultaat dan? van tevoren vastgelegde plannen, ja, het is helemaal vanuit het oranje paradigma, maar waar wij juist naartoe willen is die vernieuwing waarin je als het ware als een soort iteratief proces met elkaar gaat ontdekken en van tevoren nog niet precies weet waar je start. Die consensus en die ontwikkeling, eh, met name de consensus sfeer, we moeten er allemaal achter staan, het moet voor iedereen goed zijn, eh, daar zit ook iets in, een aanname dat je de ander niet mag kwetsen, je moet er met elkaar uitkomen. En nou moet feedback natuurlijk nooit kwetsend gebracht worden. Maar ik vermoed, en dat hoor ik ook steeds terug als we hierover praten, dat het echte feedbacken aan elkaar en dat op een continue manier doen en het dan ook soms hebben over de dingen die niet goed gaan, dat dat een uitdaging gaat zijn in onze organisatie. Dus dat is iets wat we gaan tegenkomen als we willen veranderen. En vanuit dat Tiel, dat hoger doel, Iedere aanpassing aan performance management of ieder HR beleid, voor dat matter, wat ik veel terug hoor uit de organisatie is, jongens laat me gewoon mijn werk doen, val mij niet lastig met administratie alsjeblieft. Dus daar kan ook nog een valkuil zitten voor ons, als we dit veranderproces in gang willen zetten. Uh, ja, hoe, hoe krijg je mensen enthousiast voor deze nieuwe ideeën? Misschien dan even naar hoe ziet het nieuwe performance management eruit. Eventjes iets over onze challenge. Nou Jacqueline zei het net al. We hebben ons twee dagen lang opgesloten in een hele leuke omgeving. Met een haartje. Met een aantal professionals. Uh, ik zie de gezichten zo hier in de zaal. Leuk dat jullie er zijn. Jullie gaan ze straks ook ontmoeten. Uh, het zijn de tafeldames en heren. In ieder geval een deel daarvan die jullie straks in het tweede deel gaan ontmoeten. En wat we hebben gedaan is dat we als TNO gewoon de vraag gesteld hebben. Van jongens wij willen wat anders. We weten nog niet precies hoe. Wat zijn jullie ervaringen momenteel in je eigen organisatie? Uh, Organisatiebeeld geschetst, dit is een beetje waarvoor het ontwerp moet zijn. Willen jullie met ons meedenken? Dat nou, waren twee hele inspirerende dagen, afgesloten met een dag bij TNO, waarin we al verschillende stakeholders erbij hebben betrokken en de eerste ideeën hebben getest. Mocht je zoiets willen doen, ik kan het van harte aanraden. Ik vind het, het was leuk, het was ongelooflijk efficiënt ook om het zo te doen. Want je hoeft niet steeds bij elkaar te komen en dan kan er weer één niet en dan heeft iemand weer zijn huiswerk niet gedaan. Je trekt het heel snel bij elkaar, maar het vind ik een heel groot rendement. Nou, wat waren voor ons de belangrijkste takeaways um, van deze challenge? Ten eerste, performance management raakt aan een heleboel andere aspecten van je organisatie. Het is een veelkoppig monster, hoorde ik Jacqueline net zeggen. Ja, dat is het. Um, in het centrum. Wat wij in ieder geval meenemen voor TNO is dat ontwikkeling uh, voorop moet komen te staan. In plaats van dat je performance management systeem een soort controlemiddel is. Verder, waar raakt het aan? Aan je cultuur. Waar wij op, wat voor ons denk ik een goed idee is, is dat we inderdaad naar een continue feedbackcultuur gaan. Hoe lastig ook voor onze organisatie. Leiderschap, het vraagt misschien iets anders van leiders. Misschien meer een faciliterende rol in plaats van een hiërarchische rol. En degene die in ieder geval de enige is die uiteindelijk uh, bepaalt wat iemands beoordeling is. Um, ik heb hier ingezet beoordelen los van belonen. Um, ...zou voor ons heel goed kunnen werken. Sommige mensen schoten door het dak toen ik dit liet zien bij TNO... ...maar ik merk als ik dit vaker laat zien aan dezelfde mensen... ...en ik vertelde wat meer over waar dit vandaan komt... ...dat dat ook langzaam wel begint in te dalen. En dan komen er in ieder geval vragen van... nou, maar ...hoe zouden we dat dan kunnen doen? En uh, nou, weet je, dan gaan mensen al, al een beetje draaien... ...en komen ze in de meedenkmodus in plaats van in de... ...nee, dit is een no-go-modus. Inzetten op sterktes. Nou, we hebben net een hele mooie prestatie voor gezien. Het gesprek centraal in plaats van het systeem. Wat wij terug horen van nou ja, managers met een grote span of controls... dat ze soms met de computer erbij met de medewerker het gesprek aangaan. En niet uit onwil, maar puur en alleen omdat ze anders qua administratie... vervolgens gewoon uh, ja, klem komen te zitten. Medewerkers worden beoordeeld die mensen, door mensen die ze ook zien werken. Dus dat hoeft niet meer per se de leidinggevende te zijn. Wij hebben echt een projectorganisatie, het zou een projectleider kunnen zijn. Het zouden onder andere ook klanten kunnen zijn waarmee je veel in contact bent. Um, het zouden peers kunnen zijn. En vanuit de Learning and Development gewoon veel meer aandacht voor die ontwikkeling die de prestatie voedt. Dit zijn in ieder geval de ideeën die wij vanuit die challenge hebben meegenomen. Wat is voor ons nu de volgende stap? We hebben bijna de handen op elkaar om met verschillende pilots te gaan starten in de organisatie. Dus dat zijn enthousiaste managers die zeggen, ja, ik, ik worstel hiermee, ik ben op, op zoek naar iets nieuws, ik wil wel in onderzoek gaan. Um, en ik ga eens even kijken of mijn team daartoe bereid is. We zoeken er ongeveer vijf. Um, we kunnen daar misschien over een maand al mee beginnen en dan gaan we dat gewoon één beoordelingsjaar uh, doen. En dan gaan we dat in 2019 evalueren. Wat bij ons belangrijk is, uh, onder andere omdat uh, anders met de OR er niet uit kunnen komen om dit te doen, is dat iedereen in het team staat achter die pilot. En als dat zo is, dan mogen we ook daadwerkelijk gaan experimenteren met de arbeidsvoorwaarden. Ook met het beloningsstuk. Wat we vanuit de HR hebben gezegd is: we geven mensen wel wat kaders mee. Dat hebben we ook geleerd van enkele peers in de challenge. Als je dat niet doet, dan komen er uit die pilots misschien ideeën waarvan je als HR-organisatie aan de voorkant zegt: jongens, we weten dat het niet werkt. Dus dat willen we niet. Uh, kaders bijvoorbeeld, uh, teams moeten gaan nadenken over: uh, is, is er een eindgesprek of niet? Of is het een continue cyclus? Wie voert die gesprekken dan? Waar haal je je feedback op? Wil je iets doen met belonen? Ja dan al nee. Het zijn allemaal van dat soort vragen die wij kaders hebben genoemd. Waarmee we wel mensen een beetje in een bepaalde, nou, binnen een bepaalde range houden, ik zou zo zeggen. Uh, HR gaat de pilots uh, begeleiden. Nou, we zijn dus aan de vooravond hiervan. Ik denk dat dit een aanpak is die bij TNO past, omdat we een onderzoeksorganisatie zijn. Dus we gaan als het ware kleine kiempjes kijken, hoe, uh, hoe pakt dit nou uit voor ons? Het is niet al te disruptief, dus voor alle mensen die het nog spannend vinden, uh, uh, is dit een soort hybride manier om toch met veranderingen te kunnen beginnen. Uh, ik heb hier heel veel zin in. Wie weet zien we elkaar op een andere bijeenkomst en dan heb ik hopelijk een update aan hoe het ons vergaat. Voor nu was dit wat ik met jullie wilde delen, dus heel hartelijk dank voor de aandacht.